Zijn jullie klaar voor de nieuwe Grey of the Day? Ik geef jullie de volgende clue mee: groot ijzerkristal. Grey of the Day is ding van de dag. Ik geef elke dag een clue mee om de kinderen eigenlijk, um, te laten gaan zoeken thuis naar wat dat eigenlijk is rond dat thema. En de dag nadien krijgen, krijgen ze de oplossing, krijgen ze het raadsel via de microles. Hebben jullie iets gevonden? Ja. Yeah. Aha, ik ben benieuwd. Ik luister. Thomas, wat het denk het je? Atomium. Het atomium zou kunnen. De microles is zeer kort, een kort lesje van maximum 10 minuutjes, waar we een beetje uitleg geven over die clou, over dat onderwerp. En we gaan er eigenlijk ook voor zorgen dat er een wauw-factor in zit. En je kan daar eigenlijk gaan overnachten in van die mini-bolletjes. Je kan eigenlijk al je leergebieden in een grey of the day bereiken. Dat kan gaan over een plaats, over een gebouw of over een dier. Over weetjes die ze eigenlijk niet weten, van die speciale weetjes. Onze klas, mm, zes meter, drie keer is de diameter van één bol in het atomium. En dan krijgen ze de laatste opdracht. Ze moeten eigenlijk aan minstens één persoon gaan vertellen wat die clou was. Ik kom zo ja, thuis en dan vraag ik wat heb je vandaag op school gedaan gedaan. Normaal zeg ik niks speciaals, maar nu kan ik echt zo zeggen van ja, vandaag hebben we de Gray of the Day gedaan. En dat was het Atomium of zo. Ja, dat vond ik wel heel leuk. Ik heb al eens gehoord dat de negen ballen ook zo veel vroeger voor de negen provincies. Die raken zelf enthousiast, gaan in kasten, gaan neuzen. Er wordt veel meer gepraat thuis aan de tafel. De kinderen vinden dat heel tof, dat zoeken. Je ziet die oogjes blinken. Je zegt, ja, ik heb al iets gezocht en ik heb het aan mijn postbode zelfs gevraagd. Dus dat enthousiasme vind ik geweldig om te zien bij de kinderen. Dat vind ik er zo heel, wel, heel positief aan.